Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Heel moedig natuurlijk! Oh, Blackjack! Oh, Roosje! Jij mag een, een klein hapje. Hop, kom maar! Goed zo, Roosje! Nou, Annabel, jij mag ook een hapje. Kom maar, Joyce! Kom maar, Joyce! Ho, Joyce! Oh, oh, Blackjack, niet zo gek. Altijd te spoken. Kom maar, Joyce! Oh, Joyce! kom maar, George! Hé, hey, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Roosje! Ponies!